Ja, die eh, 107 die gaat er vandoor, bij mij komt Tot nu toe niet stoppen. Ja, welke kant ga je uh, op? Moldo-dreef. Ga ik rechtsaf. De moesel dreef die dame zit achter het stuur. Ja, heeft je stopteken wel gezien? Heeft uh, nu niet gezien nou, ik heb nog geen stopteken gegeven. Ze rijdt meteen weg. Als ik aankom rijden, uh, hangt er even vanaf uh, hoeveel eenheden er in de buurt zijn. Ja, dat valt tegen. Uh, ik kan de motorrijder Utrecht voort, de 2421, en dit 2421 Ja, zou ik mee af? Ik dan ja, mij betreft, de heb ik daar toestemming? Ja, wat mij betreft, toestemming tot je af en toe. locatie. Wat zijn de locatie op? Uh, Maarten Dreef. Even geven, oh. gegeven, wordt genegeerd. Motorrijder komt uit gemoed. Even voorzichtig doen hoor Kim. En het is al gecrashed. Het van je... het van je weg over. Voertuig gekrast. Rijd nog steeds, rijd nog steeds. Ik heb meer ondersteuning nodig. Onder ik wil praten. Ik heb ondersteuning nodig. Zij stopt niet, snelheid is laag, Einstein dreef. We hebben één lekke band rechtsachter. Ja, duidelijk, nou weet ik band ook nog ik heb ik blijf positie doorgeven, de snelheid is laag, zij stopt er nog steeds niet. Zij gaat terug, de Einstein op. Ja, Einstein dreefdreef hebben we nog meer, je je weg op? Dat... Als terug samen of Dreef. Orla.